Welkom bij Goedkoop Bouwmaterialen, een van oorsprong Amsterdamse bedrijf gestart in 1932 met het klantlang voorop. In bijna 90 jaar is het bedrijf uitgegroeid tot de toeleverancier van hout en bouwmaterialen voor de renovatie in het Randstedelijk gebied. U voelt zich bij Goedkoop Bouwmaterialen op uw gemak. Bij een bezoek herkent u direct het uitgebreid, kwalitatief en weldoordacht assortiment. U heeft direct contact met de specialist en dat merkt u. Uw materiaal op maat? Geen probleem. We helpen u graag. Wij geloven in nieuwe duurzame bouwtoepassingen. Met onze staalframe activiteiten bieden wij u de mogelijkheid kennis te maken met een alternatieve bouwmethodiek, waarbij voordelen als lichter bouwen en recycling slechts twee elementen zijn die bijdragen aan meer groen in de bouw. Onze medewerkers zijn meer dan verkopers. Zij willen graag ook uw adviseur zijn. Wat u voor vijf uur s'avonds bestelt, is de volgende dag in huis. Vanuit vijf vestigingen wordt u op uw wenken bediend. Zowel in onze winkels als bij de leveringen aan huis. Ook als uw materiaal op hoogte geleverd moet worden. Kortom, bij goedkoop bouwmaterialen bent u aan het juiste adres... Wij ontvangen u graag.